Youngblood's Eye Impact Quick Recovery Eye Cream is naast een oogcreme ook een hele mooie primer voor je oogschaduw. Deze eye cream zorgt ervoor dat kringen en badden verminderen en zorgt er dus voor dat je oogschaduw goed blijft zitten. Ik laat je even zien hoe je deze het beste aanbrengt. Je pakt één pompje ter grootte van een speldeknop. Dus je hebt maar heel erg weinig nodig. Tussen de vingers en op deze manier. Breng je deze aan waardoor je concealer en ook je oogschaduw veel beter blijft zitten. Je vermindert wallen, je vermindert kringen. Deze kun je smogens en avonds gebruiken.